Hallo, welkom uh, in uh, het lab hier in R.P.Mere uh, voor onze eerste livestream, uh, waarbij dat we vandaag gaan leren hoe dat je een 3D-object kan omzetten in zoiets uh, wat je met de lasersnijder kan uh, uitsnijden. We gaan daarvoor uh, Fuge, uh, Slicer for Fusion gebruiken en ik ga jullie dat uh, hier proberen uh, zo goed mogelijk voor te tonen. Um, voilà. Je kan hier mijn scherm meevolgen. Uh, de software uh, Slicer for Fusion um, die kan je gewoon online downloaden. Nu Natuurlijk, je moet wel opletten, ik heb hier een link uh, toegevoegd. Uh, ik heb ook een kleine presentatie. Het is een redelijke uh, um, summier. Maar we kunnen er een aantal keer op terugvallen. Um, het programma is momenteel niet meer ondersteund, maar het werkt nog altijd perfect. Hè. Je kan het nog altijd gebruiken. Uh, en als je het wil vinden, dan ben je best eigenlijk dat je gewoon zo uh, hoekt, zoekt op Google liever uh, naar Slicer for Fusion. En normaal gezien is het dan het eerste uh, dat je vindt. En je ziet ook in een uitleg: staat er in deze link um, dat momenteel niet meer ondersteund wordt. Um, en dus dat zal ook niet meer geüpdate worden. En vroeger had dat programma zelf een andere naam, heette dat 123DMAKE. Um, momenteel wordt het zelf niet meer ondersteund, maar je kan het nog altijd downloaden, zowel de Windows-versie als de Mac-versie. Dus uh, je kan hier de juiste versie selecteren en installeren. Dat ga ik je nu niet voortonen, want het is geen uh, opleiding uh, computer voor dummies. Hè. Dus een programma installeren, dat zou nog wel lukken, vermoed ik. Uh, als je het programma geïnstalleerd hebt, kan je het openen en dan krijg je uh, dit te zien. Dus het is grotendeels een leeg scherm. Uh, het programma op zich is niet zo moeilijk. Uh, het zijn een aantal uh, zeer uh, overzichtelijke stappen die je moet volgen. en Het programma gaat je ook sturen... In de stappen die je moet nemen, door gewoon, ja, in dit geval, kan je maar op één ding klikken, hier op import. Dus je kan een 3D-model binnenhalen. Je moet altijd vertrekken met een 3D-model. En in dit geval is dat een STL of een OBJ. Dus je kan die zelf tekenen in een 3D-pakket, bijvoorbeeld in Fusion. Daarvoor is het oorspronkelijk ontworpen. Maar je kan evengoed een ander pakket gebruiken. Die kunnen allemaal exporteren. Uh, als een STL. En um, dan kan je dat hierin binnenhalen. Dus als ik hier naar import klik en ik ga, ik heb hier een aantal klaarstaan. Um, die kegel bijvoorbeeld, die ik hier al heb uitgesneden, eh, die is vertrokken uh, van een STL uh, met een volledig uh, volle uh, kegel eigenlijk. En ik ga dan later beslissen hoe dat ik die opdeel. Het enige waar je moet opletten als je een STL binnenhaalt, is dat je hier de juiste richting aanduidt bij je um, uh, up-axis. Dus dat is de, de as van je model die naar boven gaat wijzen. En je werkt in 3D, dus je hebt drie assen. Een X-as en een Y-as, dus dat zijn je twee horizontale, je horizontaal vlak. En dan de Z-as is normaal gezien je verticale as. Dus hier moet je wel je Z aanduiden uh, als je volgens de Europese uh, afspraken werkt natuurlijk. Voilà, ik kan die hier openen en dan krijg ik in de software mijn uh, kegel in 3D te zien. Nu heb ik hier links al een aantal extra stappen staan en het is belangrijk dat je deze gewoon van boven naar beneden doorloopt. Uh, en als je daar klaar bent, dan heb je uiteindelijk uh, eigenlijk je, je plannen. Ik ga nu voor, de eerste, uh, voor het eerste voorbeeld, uh, voor het voorbeeld van die kegel volledig doorlopen hoe dat ik van zo'n STL vertrek. Uh, uh, hoe ik die binnenlaat en hoe ik eindig met zo'n gelezercut voorwerp. Ik heb dan nog een aantal andere 3D-modellen staan waar ik straks op kan terugvallen om je een aantal andere technieken ook nog te tonen. Mocht je trouwens vragen hebben tijdens de livestream, dan kan je die altijd in de chat zetten. En dan straks, terwijl we aan het lasersnijden zijn, ga ik die eens bekijken en kan ik die eventueel ook beantwoorden als ze interessant of relevant zijn. Uh, dus we hebben ons object binnengeladen, we hebben hier die kegel staan en het eerste wat we moeten doen um, is de grootte van onze plaat instellen. Nu, het is heel belangrijk als je die stukken hebt, uh, als je die gaat samen puzzelen, uh, dat je de uh, uh, sleuven die je creëert in je, um, in je object dat je die perfect afstelt op de dikte van je materiaal, want anders gaan die gewoon uh, los uit elkaar vallen of gaan die te smal zijn en niet in elkaar passen. Dus dat is het cruciaalste van dat volledige proces eigenlijk. Dus alles start hier met het correct ingeven van de uh, breedte en de afmetingen van uw materiaal. Als je dat gaat openklikken hier, dan zie je dat er al een aantal uh, formaten standaard in staan. A4, A3, B, dat zijn vooral papierformaten. Uh, en die staan hier ook in, het is een Amerikaans programma, in inches aangeduid. Dus het is eenvoudiger, je kan ook in millimeters werken, om zelf je materiaal toe te voegen. Dus hoe doe je dat? De eerste stap, je klikt hier op het potloodje. Voilà, en hier zie je mijn bibliotheek aan materialen staan. De bovenste zijn allemaal de standaardmaterialen en je ziet dat ik er zelf in heb toegevoegd. En dat heet eh, populair 4 mm. Um, dus hier zie je ook al de eigenschappen van je materialen staan. Als je zelf een nieuw materiaal wil toevoegen... Dan kan je hier vanonder gewoon op het plus-icoontje klikken en dan komt er hier een nieuw bij, een neemtje. Je kan dat dan een naam geven. Uh, vooral uh, ja, De materiaalsoort is minder belangrijk, maar vooral de dikte is wel interessant om erbij te zetten. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld in het lab ook uh, populier van 6 mm liggen of van 8 mm. Dus als je iets uit dikkere platen wil creëren, dan zou je dit zo kunnen uh, toevoegen. Uh. Populier 8 mm bijvoorbeeld. Uh, dan kunnen we daar al de instellingen van dat materiaal hier uh, ingeven. We gaan beginnen met dat op millimeter te zetten. Hè, zodat we weten uh, hoe groot dat is in logische maten en niet in uh, Amerikaanse maten. Uh, we hebben een lengte en een breedte. Daar geef je de, grote zin van, uh, de lengte en de breedte van je plaat. Bij ons in het lab is dat 115 mm. Centimeter of 1150 mm op 83 of 830 mm. En dan de dikte, in dit geval van populier van 8 mm, geef je daar een dikte van 8 mm in. Het beste is ook dat je met een schuifmaat eerst je plaat is opmeet, want ja, we zeggen wel dat is populier van 4 of van 8. In praktijk zal vaak blijken dat dat 7, of 8, een beetje is. Het gaat nooit perfect zijn. Uh, meestal Het uh, populier van 4, is meestal soms iets minder dan 4. Dan heb je hier nog twee uh, maten voor speling. Uh, dus dat is het aantal, uh, de, de speling die voorzien wordt tussen twee opeenvolgende stukken. Uh, ja, vijf millimeter is er redelijk veel. Je kan daar wel iets tussen steken. Twee of drie millimeter is meestal genoeg, uh, zodat hij je stukken niet perfect tegen elkaar zet, maar er wel wat speling tussen zit. Uh, als de laser daar twee keer passeert, dat hij niet. Op hetzelfde uh, stuk twee keer uh, ja, te veel zou inbranden. Dus daar kan je wel een klein beetje speling voor voorzie voorzien. Ja. Um, en dan de belangrijkste parameter uh, is hier die slot offset. Waarvoor dient die? Stel je gaat naar de uh, do-it-zelf-zaak en je hebt twee planken nodig van één meter. Je koopt je een plank van exact twee meter uh, en je snijdt die exact, je zaagt die liever, exact in het midden van je plank in twee. En als je goed, goed opgelet hebt in de wiskundeles, dan weet je dat je twee planken van exact een meter gaat hebben. Uh, maar als je dat doet, je neemt je plaat van uh, exact twee meter lang, je zaagt die exact in het midden in twee en je gaat die opmeten, dan ga je zien dat je twee planken hebt van 99,8 uh, centimeter. Hè. Dus je gaat daar twee kortere planken hebben. Waarom? Uh, natuurlijk, als je iets in twee zaagt, dan gaat de, de breedte van je zaagsnede dat materiaal gaat verloren. Hè. Je gaat ergens uh, zagemeel creëren, dus het is een deel van je plaat dat je verliest. Dus als je twee planken van exact één meter wilt, dan heb je sowieso, uh, uh, uit één plank wilt halen, dan heb je sowieso een plank nodig die langer is dan twee meter, als je ze in twee zaagt. Uh, dat klinkt nu allemaal heel logisch, maar bij een lezer is dat ook. Hè. Uh, dus ik heb daar een, daarvoor dat ik mijn presentatie eigenlijk gemaakt heb, dat ik jullie wat duidelijker kan tonen. En voilà. En in, bij de laser noemen we dat, en bij gewoon zagen eigenlijk ook, uh, de curve. Hè, de curve zoals dat je hier ziet is eigenlijk de breedte van je uh, snede. Dus stel dat dit mijn plaat is en de laser gaat daarover bewegen dan verlies je een klein beetje volume van je plaat. Dus als je ergens een sleuf uitsnijdt, door daar twee keer te passeren, uh, en je geeft hier exact uh, die vier millimeter in die de dikte van je uh, plaat is, om dat perfect in elkaar te kunnen schuiven, dan gaat je sleuf eigenlijk 4,2 uh, millimeter bijvoorbeeld breed zijn, uh, omdat je wat extra materiaal hebt weggebrand. Dus je moet ervoor zorgen in de software dat die dikte die je verliest door je materiaal te verbranden, dat die gecompenseerd wordt. Dat is eigenlijk de, de grote truc bij het gebruiken van de software. Hoe kan je dat nu opmeten? De beste truc, want het is bij elke laser en bij elk materiaal zit daar wel wat verschil op, is een vierkantje of iets tekenen waarvan je de exacte afmetingen ingeeft in je software. Bijvoorbeeld een vierkantje van 50 op 50 millimeter. Je lasert dat uit en je meet dat opnieuw op. En in het voorbeeldje hier zie je, dat is een plaatje van 50 op 50 millimeter. En als je dat met een schuifmaat gaat opmeten, dan zie je dat dat een afmeting heeft van 49,8 uh, millimeter. Dus er is 0,2 millimeter materiaal verdwenen. Uh, dat is dus ook de breedte van je straal, want je verliest. Aan elke zijde van je vierkantje de helft van je straal, zogezegd. Dus als je het opmeet, het verschil, de berekening staat daar, 50 min 49,8 is 0,2 mm. En dat is meestal bij onze laser, bij de materialen die hier gebruikt worden, ongeveer uh, zoiets. Het kan een beetje meer zijn, het kan een beetje minder zijn. Uh, en die setting, het belangrijkste is dat als je die weet, die 0,2, dat je die ingeeft bij uh, die uh, cutting-to parameters en dat je kiest voor slot-offset. Um, en voordat ik daar naar terugkeer, ga ik ook nog even toelichten. En je hebt die, die sneden die ik hier getoond heb. In praktijk gaat je snede zelf een beetje schuin uh, zijn. Dus als je ergens gaat doorbranden met je materiaal en je laserstraal komt van boven op je materiaal, dan gaat het he, langer, gaat langer op de bovenkant branden en tegen dat er hij door is, heeft hij hier op de bovenkant al meer materiaal weggebrand dan aan de onderkant. Dus je hebt eigenlijk een beetje een schuine zijde aan je snedes, wat ervoor zorgt dat als je die afstand correct uh, instelt, dat wanneer dat je die twee uh, sleuven in elkaar gaat schuiven, dat die op klempassing kunnen in elkaar blijven zitten. Dus dan heb je zelf geen lijm meer nodig om je model samen te puzzelen. Dus dat is even een uitweiding wat betreft het verlies van de snijbreedte en hoe je dat kan ingeven. Dus dat is hier die slot offset die op 0,2 ongeveer staat in ons geval. Dan kan je ook nog de dikte van je tool ingeven, maar dat is eigenlijk enkel interessant wanneer je aan het frezen bent. Bij lezer gaat je daar geen rekening mee houden. Uh, omdat je ergens een, een aparte uh, setting hebt om daar rekening mee te houden, zodat je je stukken helemaal tot op het einde in elkaar kunt uh, schuiven. Maar dat is enkel uh, belangrijk voor, uh, voor frezen liever, uh, dat je hier de juiste diameter instelt. Anders mag je dat gewoon op nul laten staan. Voilà. Dus ik heb hier nu 8 mm ingegeven. Ik heb hier ook de, uh, de setting al staan voor uh, populier van 4 mm, wat dat we nu gaan gebruiken. Uh, dus je ziet, de afmetingen van de platen zijn dezelfde. Het enige verschil is hier de dikte. En bij dikte staat er 3,9, uh, omdat blijkbaar onze populier niet exact een 4 mm is. En dus hetzelfde als dat die planken in twee zagen. In de wiskunde klopt dat misschien wel allemaal exact, uh, maar we leven niet in een exact wiskundige uh, wereld. Dus we moeten rekening houden uh, met imperfectie. Volop. Dus momenteel staat mijn materiaal hier goed ingesteld, populier van 4 mm, met de juiste settings. Als je dat hebt aangemaakt, dan is het ook belangrijk dat je het juiste materiaal selecteert. Dus dat je ja, hier ook dat materiaal kiest, populier van 4 mm. Um, en als we ons correct 3D-model hebben binnengeladen, we hebben de... Uh, het juiste plaatmateriaal aangemaakt of geselecteerd, als het al in het geheugen zit. Ik heb nu dat materiaal aangemaakt, maar één keer dat je dat aangemaakt hebt, blijft dat in je uh, geheugen zitten. Als je dat de volgende keer weer opent, kan je dat gewoon direct selecteren. Um, moeten we kiezen hoe groot dat we ons object willen. Nu, het voordeel van een 3D-object is, zoals die kegel hier, als je dat wil 3D-printen, zo'n SDL dat kan je schalen, verschalen zoveel als dat je wilt. Dus je kan die kegel heel groot maken, heel klein maken, uh, achteraf kan je dat opdelen in je slicer en hoe groot dat je printer kan printen zo groot kan je die kegel uh, genereren uh, nu bij lasersnijden moet er wat rekening mee houden we gaan dat hier in een logische maat zetten opnieuw in metrische maten dus nu staat dat hier met een hoogte van uh, 20 uh, 200 uh, en 3 mm, dus ongeveer 20 cm. Uh, we kunnen dat zelf ook kiezen. Hè. Stel dat wij een kegel willen van een halve meter hoog, dan geven wij er 500 in. En dan gaat hij het model herschalen naar die grootte. Voilà. Tot zover niks speciaal, maar nu natuurlijk hè, is het de uh, moment where de magic happens. Hè. Nu kunnen we kiezen met welke techniek dat we ons volume met die bepaalde grootte willen gaan opdelen. Um, dus de eerste, je hebt hier een aantal methodes, ik ga ze een keer overlopen, de eerste methode hier is gewoon stacked slices. Wat gaat die doen? Die gaat eigenlijk je volledige uh, model omzetten in schijfjes. Op dezelfde manier als een 3D printer die je dan achteraf, hè, dat is de tekening die je genereert, dus hier heb je een hoop cirkels en hij gaat ook de juiste uh, volgorde erop zetten, dat je ze moet op elkaar zetten. Die kan je er dan op graveren op je plaatjes. Uh, hier genereren in twee dimensies. Nu heb je hier natuurlijk een hoop uh, materiaal nodig. Dat gaat redelijk veel wegen, zeker als je dan een halve uh, meter hoog doet. Uh, maar voor sommige dingen kan het misschien interessant zijn om dat bijvoorbeeld uit karton uit te snijden of uit foam. Hè. Je kan in, in schuim kan je ook dingen uitsnijden. Um, maar wat dat wel nog altijd handig is hè, momenteel heeft hij wel al die uh, cirkeltjes hier gecreëerd. Uh, maar als je dat wilt samenzetten, je weet wel de juiste volgorde, maar om dat hier allemaal mooi in het midden te krijgen, is dat natuurlijk niet zo evident. Uh, in dit geval kan je ervoor kiezen om uh, dowels te gebruiken. Dus dowels, dat zijn uh, houten, staven, hè, maar dat kan een ander materiaal zijn ook, met een bepaald profiel. Dus als ik hier die dowels aanzet, dan gaat hij hier, uh, heeft hij hier een punt gecreëerd, langs waar ik een, uh, een ronde staaf zou kunnen gebruiken om uh, mijn verschillende schijfjes over te uh, stapelen. Eigenlijk. En dan zorgt dat er al voor dat ik daar al niks meer moet uitlijnen, omdat dat men een hoop uh, tijd en moeite uh, kan besparen. Je hoeft dan maar in de juiste volgorde al je uh, schijfjes op elkaar te stapelen en dat, ja, dat gaat natuurlijk veel sneller dan dat je per schijf goed moet mikken. En zien dat dat in het midden staat, dat gaat niet, niet goed lukken. Je hebt daar ook nog andere opties. Je kunt kiezen welke diameter dat je uh, staaf heeft dat je er uh, in het midden gaat gebruiken. En ook de vorm kan je kiezen. Dus stel dat je daar een, een vierkante vorm um, hebt waar dat je wilt rondwerken, dan kan je dat hier op square zetten. Uh, je hebt nog andere opties. Um, dus dat is uh, hoe dat je die uh, stekt. Slices, dus de opeengeschakelde um, schijfjes kan gebruiken. Nu uh, kiest hij hier automatisch de meest logische slice-richting. Uh, zodat hij dat mooi op elkaar kan um, stapelen. Maar je kan die ook nog variëren. Hè. Dus je kan bij slice direction uh, kan je de richting of de hoek liever, waaronder dat je die gaat opdelen in, in schijfjes, ook nog veranderen. Dus als je die schuin zet... Dan krijg je hier dat soort dingen. Dan gaat hij onder een andere uh, ja, richting je object opdelen in de plaats van perfect uh, platte schijfjes op elkaar. In dit geval is dat niet echt handig, maar soms kan je daar wel um, exotische dingen mee creëren. En voor abstracte vormen kan dat wel interessant zijn. Voilà, dus dat is stacked slices. Een heel interessante, want je, hebt hier, je ziet hier 128 stukjes en een volledige klomp van je materiaal. Um, het kan zijn dat gewoon de vorm is die je wil behouden, en dat je hier interlocked slices kiest en dat hij bijvoorbeeld dit gaat doen. Dus nu kan je kiezen: je hebt hier een aantal, je bent nog altijd op dezelfde grootte aan het werken, dus nog altijd een kegel van een halve meter hoog. Um, je kan hier kiezen in hoeveel uh, slices je uh, vorm opgedeeld wordt. Dus je hebt hier een eerste as die in de hoogte gaat uh, kiezen hoeveel opdelingen dat je hebt. En een tweede as die gaat bepalen in de breedte hoeveel opdelingen die je hebt. Uh, dus dat zou je kunnen gebruiken. Stel dat je uh, een heel grote kegel wil maken om een, uh, een boekenkast van te maken. Uh, dan kan je hier je hoogte instellen op... Uh, een meter en half. als je een machine hebt dat groot genoeg is. Uh, en dan kan je hier uh, je opdeling zo maken, bijvoorbeeld. Voilà. En dan heb ik hier een gigantische kegelvormige boekenkast. Je hebt gezien een aantal kliks uh, werk. Dus uh, die stappen zijn relatief simpel, zeker als je weet waar je naartoe wilt. En nu laat ik u hier een hoop dingen zien. Um, terwijl je daarmee bezig bent, eh, heb je misschien ook al gemerkt, ik heb hier nu twee rode stukken staan en de rest staat goed. Um, dus dat wil zeggen, als ik hier ga kijken, dan zie ik hier ook, ik heb hier een rood stuk, dat komt buiten mijn blad. Dus rode stukken zijn stukken waar je fouten in hebt en je kan altijd zien, dus nu bij die gigantische kast van een meter en een half hoog, heb ik nog altijd maar 15 stukken gebruikt. En dus die gaat waarschijnlijk een hoop sneller ineensteken steken dan wanneer ik dat volledig uit laagjes zou maken. En dat gaat ook uh, een pak minder wegen. Als ik hier ga kijken rechts bij de model issues, dan zie ik hier twee rode stukken. En als ik daar ga op klikken, dan gaat hij mij hier zeggen ook wat zijn de fouten. Uh, het stuk dat ik hier heb, dus ik wil een kast maken van een meter en een half hoog. Uh, en ik heb ingegeven dat mijn plaat maar een meter vijftien uh, was. part too large for material, dus dit stuk ga ik niet uit mijn... Uh, plaat krijgen. Um, hoe kan je dat oplossen? Ik zou mijn geheel kunnen kleiner maken. Ik zou ook kunnen uh, mijn slice direction aanpassen, dus wat ik daar juist gedaan heb en nu slice ik die mooi recht. Het is misschien ideaal voor een boekenkast of ja, waarom ook niet, maar je zou die ook onder een hoek kunnen slicen. Dan worden je platen wat korter en zo passen ze er wel uit. Je hebt wel zes, zes platen nodig in dit geval. Um, en zo kan je misschien een iets organische uh, vorm creëren. Dus je kan daarmee spelen, zoveel als dat je wilt. Het enige waar je moet opletten, is dat je grootste stuk dat dat uit je plaat past. En dat is eigenlijk je enigste limiet. Uh, dus je kunt wel heel groot werken. Hè. Ik kan je daar straks nog een voorbeeld van laten zien. Ook. Um, dus dat is zeker het interessante tegenover een 3D-printer. Vaak kan je dingen uitlezen um, die meters groot zijn in een fractie van de tijd dat het duurt om ze te printen op 20-20 ja, centimeter grootte. Want 3D-printen duurt uh, heel lang, hè? zeker als je grote objecten wil maken. Voila, ik ga dat hier voorlopig uh, resetten. Uh, dus dat zijn nu aantallen, uh, dat ik uh, vernoemd had, van je twee assen. En dus de, de een richting en de andere. En dan heb je hier nog twee waarden staan, de notch-factor. Uh, dat is de hoeveelheid afschuining, dus ik weet niet of ik dat hier al kan zien op mijn voorbeeld, ja. Dus hij gaat die snedes dat hij maakt om die vormen in elkaar te kunnen uh, schuiven, gaat hij een klein beetje afschuinen. Dus als je daar heel hard op inzoomt, dan zie je daar een kleine af, uh, afschuining op staan. Wat dat ideaal is, want als je dat hier op één scherpe punt laat komen, ja, dan krijg je die stukken vaak moeilijker in elkaar. Uh, en die scherpe randen, ja, als hij ergens een stam krijgt, dan... Uh, breekt dat meestal ook nog sneller af of dat is een beetje een zwak punt aan je ontwerp. Uh, dus als je die waarde verhoogt van 0,1 naar 0,5 bijvoorbeeld, dan gaat hij die afschuiningen ook uh, groter maken. Hij ga je een stuk makkelijker samen krijgen. Op den duur gaat het ook wel meer zien, die afschuining. En dan die notch angle, dat is de hoek waaronder dat je uh, afschuint natuurlijk. Kan ga nog een keer kijken, relief type. Daar moet je opletten dat dat op square staat voor lasercutten. Die dog bone, dat is een die extra, uh, die de diameter van je tool gaat voorzien. Dat is wat ik bedoelde voor dat frezen daarjuist. Uh, maar dat hebben we ook voor laser niet nodig. Dus opletten dat het hier op uh, square staat. Voilà, dus dat is de interlocked. Het interessantste eigenlijk voor dit object is werken met de... Uh, optie Radial Slices. En we hebben een cilindrisch ob object, dus dan kan je uh, eigenlijk uh, radiaal je object gaan opdelen in de plaats van er een uh, rechthoekige grid over te gooien uh, zoals bij de interlocked, uh, hier heb je een uh, rechthoekige opdeling, ga je bij de Radial Slices je object cilindrisch gaan opdelen. Dus dan kan je nog altijd kiezen hoe, wat dat je opdeling is in de uh, verticale richting, en dan heb je ook nog een radiale opdeling, waar je kan kiezen hoeveel uh, stukken dat je in die richting hebt. Ja. Opnieuw, die stukken gaan hier allemaal rood staan, omdat ze te lang zijn. En dus ik zou eigenlijk mijn kegel terug uh, wat kleiner kunnen maken. Ik ga hem terug om een, een halve meter groot te zetten. Voilà. Nu zijn al mijn stukken terug wit. En krijg ik ook uh, hier een iets betere verdeling uh, van je materiaal. Ja. Vroeger zat er ook een automatische uh, rangschikker in, voor je stukken goed uh, te, um, te ordenen. Die zit er nu niet meer in en uh, die werkt ook niet super goed. Dus meestal is het ideale dat je dat achteraf nog een keer in Inkscape binnenhaalt en daar nog een aantal aanpassingen gaat van uh, doen. Opnieuw, hier kan je ook die slice direction aanpassen, en dus nu doet het dat mooi door de uh, lengteas van je object, wat er heel mooi uitziet. Maar als je organischere dingen wil maken, dan kan je dat hier volledig verslepen en dan krijg je ja, dat soort dingen. Wel oplettend het kan altijd zijn dat je daar stukken creëert. Hier, die een, uh, hier heb ik weer een rood stuk en een blauw stuk. Dus die blauwe stukken dat zijn stukken die aan niks vasthangen. Dus die gaat hij wel kunnen snijden en kunnen genereren. Maar dat is hier zo een zwevend onderdeel, dus daar moet je ook op letten. Uh, en de foutmelding die ik nu krijg is dat er een aantal stukken zichzelf gaan ondersnijden. Dus dat wil zeggen, het is niet omdat je iets kan um, genereren dat opdeelbaar is, dat je dat achteraf ook gaat kunnen fysiek in elkaar puzzelen. Um, daar zal ik straks ook nog een keer op terugkomen als ik het over um, het uithollen van uh, vormen heb, want dat kan je ook doen. Uh, voilà. Dus stel dat je hier uh, je diktes van je plaat juist hebt ingesteld, je uh, methodes juist hebt gekozen uh, en alles hier eigenlijk klaar staat om... Uh, om het uh, ja, in, in, uh, uit te lezen en samen te puzzelen, dan heb je hier ook nog bij Assembly Steps een soort preview waar je kan je materiaal kiezen. Uh, dus in dit geval gaan we uit uh, Plywood, uh, uit uh, Multiplex, ons materiaal uitsnijden. En dan toont hij ook een preview daarvan en kan je terugkeren op je stappen en gaat hij je ook tonen in welke uh, volgorde... Die ik even sluiten. En terugkeren. In welke volgorde dat je dat best kan in elkaar steken. Dus hij gaat u zeggen, begin hier met stuk uh, Y1. En dan gaat hij u vragen om al die stukken erin te steken. En voilà, tot boven. En dan de rest uh, toe te voegen. En hij zegt altijd, nu dat stuk, nu dat stuk. En dan weet je, uh, stel dat je eerst uh, een hoop van die stukken rondom rond zou erin steken. Dan kun je er achteraf natuurlijk nooit nog. Uh, zo'n stuk hier in het midden tussen krijgen. Dus uh, dat klinkt nu allemaal wat logisch. Uh, maar als je met complexere objecten bezig bent, is dat wel handig dat hij hier gewoon die stap voor stap uh, toont wat dat je moet doen. Uh, ook om je hoofd er wat bij te houden, want het wordt snel verwarrend. En als je dan dingen in elkaar hebt gestoken die niet zitten waar dat ze moesten uh, zitten, uh, wordt het uh, verwarrend. Dus nu in dit geval uh, uh, staat dat hier goed. Wanneer ik uh, mijn 2D-plannen uh, wil opslaan, klik je hier op de onderste stap, Get Plans. Um, en dan kan je je bestand downloaden als een pdf, is het eenvoudigste, en kiezen voor Export to my Computer. En dan maakt hij daar een, een pdf van aan. Die je kan openen in bijvoorbeeld Inkscape, gebruiken wij dan. En ik zal dat even doen, zodat je het resultaat ervan ziet. Dus het is eigenlijk zoals dat je hier ziet. Maar in Inkscape kan je dan uh, bijvoorbeeld nog uh, je objecten wat beter uh, rangschikken. Uh, zodat je dat efficiënter uit een plaat kan halen. Voilà. En ik zal ook tonen... Um, welke codes dat hij daar juist genereert om je stuk in elkaar te steken. Want hij zegt, daar gebruikt dat stuk, gebruikt dat stuk. Uh, maar eigenlijk staat de volledige code ook op je onderdelen. Dus ik ga hier een keer kijken of dat ik mijn lijnen iets dikker kan zetten ook. Of dat iets duidelijker is op jullie scherm. Uh, Voilà. Dus die waarden die staan, dus die y4, uh, 5, 8 enzovoort, dat zijn de namen van je stuk zelf. En die andere cijfers duiden op uh, het stuk dat er in de andere richting in moet. Dus hier van onder heb je overal 111, 1, 1. dus dan weet je, als je hier je stuk hebt, z1, dat is je stuk dat je helemaal van onder gaat moeten. En hier heb je z1, heb je hebt sleuf 1, dus daar in die eerste sleuf moet dan je onderdeel y1 gestoken worden. In dit geval maakt dat nu niet uit. Uh, zolang dat die uh, uh, ronde stukken op de juiste hoogte zitten is het oké, okay. want al die andere stukken hier zijn identiek. Maar vaak gaat dat niet het geval zijn. Dat is alleen maar als je perfect een, een perfect cilindrisch model hebt, uh, wat dat bij die kegel het geval is, maar als je een organische vorm hebt, zoals ik er straks een aantal zal voortonen, gaat dat nooit 100% kloppen. Dus dan moet je wel zien dat je het juiste stuk op de juiste plaats uh, met het andere stuk uh, verbindt. En in Inkscape kan je dan nog wat opkuistwerk doen. Ik ga dat nu niet allemaal voortonen, maar in het geval van die kegels uh, past die hier redelijk mooi uh, redelijk mooi in, el in elkaar. En ik heb hier ook een voorbeeld staan. Dat ik ondertussen al eens op de laser kan gooien, dan kan ik het al eens uitsnijden ook. En kan ik achteraf nog eens terugkomen op de uh, software. Uh, voilà, ik had dat hier klaar staan. Voilà. Dus je ziet, je kunt het hier relatief uh, compact in elkaar uh, schuiven. De waarden staan hier ook goed. Hij uh, gaat ook automatisch uh, met twee kleuren werken. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van de afspraak die wij meestal nemen, maar dat doet er nu weinig toe. Uh, de blauwe lijnen hier zijn lijnen die moeten uitgesneden worden en de rode uh, zijn lijnen die moeten gegraveerd worden. Uh, ik heb nu zelf gewoon enkel de namen, uh, de, de onderdelen van mijn, uh, van mijn cirkels eigenlijk, die nummers, hier in het geel gezet. Uh, en hij gaat enkel die graveren, omdat ik nu weet dat die andere stukken toch uh, identiek zijn. Ja. Dus ik kan dit hier ondertussen al starten en dan kan je ook eens... Uh, kijken hoe de laser juist in zijn werk gaat. Uh, ik ga daarvoor eerst wat uh, materiaal klaarzetten, dus dat is de laser, dat staat hier allemaal klaar. Ik ga wat lawaai moeten maken, de afzuiging moet aan en de koeling en dan kan ik hier normaal gezien direct de opdracht starten en kan je meevolgen. volgen. Voilà, dus nu is hij bezig met die vormen uh, uit te snijden, de gravuren staan er al op. Hij gaat hier een aantal minuutjes bezig zijn en dan zal ik het straks een keer tonen hoe dat je het kan samen puzzelen ook. Uh, dat wijst zichzelf allemaal redelijk goed uit, maar dan heb je toch een beeld van het volledige proces. En ik ga ondertussen ook al even piepen of er geen vragen zijn binnengekomen. Ja, er is een vraag binnengekomen over het nummeren van de stukken. Dat gebeurt inderdaad automatisch. Dus dat kan je zelf niet kiezen welk, uh, welk stuk dat welke nummer uh, krijgt. Je gaat dat automatisch doen. En het gaat altijd um, een, uh, een cijfer zijn, x, y, z, afhankelijk van in welke, uh, volgens welke as dat je uh, stuk loopt. Um, en... Uh, de nummers kloppen normaal gezien altijd. Ik, ga de... ik zal straks nog wel een ander voorbeeld tonen met een hoop meer stukken. Maar je kan er dus voor kiezen om je nummers niet of gedeeltelijk mee te graveren, niet mee te graveren zoals ik hier gedaan heb, om te vermijden dat je object vol nummers staat. Voor dit valt dat nu nog mee om te onthouden wat dat wat is. Uh, maar ja, als je een, uh, een stuk wil maken waar je die nummers niet wil zien, dan moet je gaan onthouden welk stuk dat, dat welk is, of moet je ze kunnen labelen op een andere manier. En dan wordt het soms wat complex of verwarrend natuurlijk. Hè. Um, maar dat gebeurt volledig automatisch en kan je uh, niet zelf kiezen. En terwijl dat de laser bezig is. En dan zal ik ondertussen nog even terugkeer. Software hier. Dus terwijl je bezig bent, van het ogenblik dat je een constructietechniek kiest, ga je hier die preview krijgen en gaat hij automatisch die stukken opdelen. Dus hier zie je dat, die Y, Y, Z. Dus dat zijn de stukken volgens de Y-richting en dat zijn de stukken volgens de Z-richting dan en die in de X heb je niet, omdat je maar ja, langs twee assen eigenlijk je object gaat opdelen. Uh, je hebt natuurlijk wel nog een aantal andere opties die ik nog niet aangehaald heb en er zitten ook een aantal modellen standaard in Slicer zelf, dus die zijn zeker uh, ook interessant om mee te uh, experimenteren. En die kan je bereiken door hier links van boven naar uh, Slicer for Fusion te gaan, en daar te kiezen voor Open Example Shapes. Je hebt er hier een aantal staan. Er zit bijvoorbeeld een, een menselijk hoofd toe. Voilà. En dat zijn ook altijd de volledige 3D-modellen. En daar kan je dan opnieuw kiezen op welke manier dat je dat gaat opdelen. Voilà. In welke richting ook. Dus voor zoiets, stel dat je met die interlocked slices werkt, kan het interessant zijn om je slice direction aan te passen. Zo, of misschien nog interessanter. In deze richting. Zodat je een vorm hebt die perfect je neus gaat volgen. En dan heb je hier je, je oren. Ja. Die zweven een beetje, maar zien er wat meer oor uit. En je kan ook vormen verschuiven. Dus stel nu dat ik hier... Ik zal er hier een aantal minder kiezen. Dat ik zoiets heb. En dat ik hier merk van, oei, mijn, mijn oor hangt er niet aan. Als je klikt op die onderdelen, kan je ook die naar links of naar rechts gaan opschuiven. Dus hij doet automatisch een gelijkmatige verdeling, maar als je daar wil van afwijken, dan kan je zelf nog je onderdelen hè, gaan uh, op, op een plaats zetten waar, dat je, ze, waar dat je ze meer wilt. Hè. Dus je kan daar zelf ook nog in, uh, in schuiven. Super krachtige tool. Maar ondertussen het lawaai even afzetten. En terugkeren naar de laser. Dat is camera 1, ben ik juist nee, camera 2. Voilà. Dus alles is hier normaal gezien proper uitgesneden. Nou, de plaat stond een beetje bol, dus ik heb er wat gewicht op gelegd om ze proper te laten. plaat kan aan de kant en eigenlijk de beste tip ik heb dat er juist niet, niet gezegd is maar uh, ik heb er juist redelijk lang stilstaan bij het feit dat het redelijk cruciaal is dat je al je afmetingen hier goed hebt dus als je zoiets test voor de eerste keer uh, de beste truc is kies je kleinste stuk en snijd dat twee keer uit. Uh, en kijk dan of dat, dat goed past, want het heeft weinig zin. Hè? Als je je, je je twee stukjes hier neemt en die krijg je niet in elkaar, ja, dan ga je de rest zeker ook niet in elkaar krijgen. Hè? Uh, en als die als niks uit elkaar vallen, uh, dan weet je dat als je dat volledig in elkaar gaat steken, dat dat ook veel te los in elkaar gaat steken. Dus nu heb ik hier, ik heb hier enkel de cijfertjes overgehouden van deze, dus ik weet dat ik hier moet beginnen met één, dat is deze. Deze zijn allemaal dezelfde, dus ik kan deze hier hè, inschuiven, Voilà. dus mijn eerste stuk steek erin, dan is het ja, simpel, hè. twee erin schuiven en zeker wanneer je werkt bij, met dingen hè, die moeten uh, volledig naar elkaar zitten, ik had hem in het begin één keer getest uh, waarbij dat ze redelijk uh, goed, nu schuiven ze relatief vlot in elkaar, uh, maar de eerste keer moest je redelijk wat, wat kracht zetten en dan zie je, hè, als je 0,1 mm minder neemt, dan krijg je je stuk niet in elkaar, tenzij dat je er superveel kracht zou zetten en het, het zou breken. Hè. Dus het kan wel op een tiende van de millimeter steken tussen iets wat dat goed in elkaar zit of vlot in elkaar gaat, om het zo te zeggen, of iets wat dat je amper nog in elkaar krijgt. Uh, dus dat geldt voor, uh, voor de meeste dingen. Uh, testen is belangrijk uh, om tot een goed eindresultaat te geraken. Hè. Ja, de vier, die heb ik maar half ingevuld. Voilà. Vijf. Zes. En, allez, het eerste deel is relatief eenvoudig. Maar natuurlijk wordt het iets moeilijker als we straks al de rest weer moeten samenzetten. Ja, als er hier nu een tweede deel bij komt. Dus dit is wat, wat foefelen meestal om het goed te krijgen. Ik ga hier nu de volledige livestream ook... Nog blijven verder uh, puzzelen. Vooral ook omdat je hier met een redelijk smal stuk zit. Hè. Maar voilà. Dus als je dat blijft verder doen, en we gaan hier een, een fast-forward doen, dan kom je uiteindelijk. Hè. Het is dezelfde tekening als deze. Ik heb, heb zo'n voorhand al een keer uitgelezen natuurlijk. Met dit resultaat. Je hebt gezien, het was alles bij een, ja, een minuut of drie, vier, vijf lezers misschien. Uh, als je zo'n vorm van 20 cm hoog wilt printen, dan is je printer vertrokken voor een dag meestal. Uh, dus qua tijd kan het je wel een hoop, uh, ja, een hoop, tijd, een hoop materiaal uh, schelen. Plus het voordeel is ook, je kan ook in andere materialen werken. Hè. In hout kan je niet printen. Je kan wel printen in iets dat erop lijkt, maar het is niet hetzelfde natuurlijk. Dan ga ik nog kort een aantal dingen uh, voortonen van wat complexere dingen. Ik was hier al aan begonnen. Voilà, dus we hebben deze hier nog. Uh, nog een aantal dingen die ik niet aangehaald had, dus dat verschuiven had ik hier nog getoond. Uh, je hebt ook nog een andere methode, uh, curve bijvoorbeeld. Daarvoor ga ik een andere uh, example file openzetten, binnen van zo'n neushoorn. Dat is eigenlijk hetzelfde als, uh, als die in interlock. Uh, dus in interlock gaat u uh, onderdelen in de richting grid uh, opdelen. Um, maar die uh, curve gaat daar nog een keer een extra curve aan toevoegen. Dus je kan dan, uh, als je naar je slice direction gaat hier, hè, heb je een curve die je kan uh, verschuiven en waarmee dat je uh, je pad kan veranderen. Dus in het geval van die uh, neushoorn hier, is dat interessant om die zo te zetten bijvoorbeeld. En dan kan je hier met die curve gaan spelen, zodat dat uh, een beetje hè, de vorm volgt. Wel opletten hè, dat je vormen zichzelf niet beginnen te ondersnijden. Dat heb je redelijk snel. Uh, en dan zie je dat dat niet de perfecte uh, rechthoek in grid is, maar dat hier hè, gaat de curve van je vorm uh, wat beter volgen. Dus dat is een relatief simpele tool om heel complexe uh, ja, berekeningen en bewerkingen te doen. En dan hebben we nog één waar ik het nog niet over gehad heb. Uh, allee, nog twee eigenlijk, de 3D-slices, die gaat je object opdelen in, uh, op dezelfde manier als de gewone slices, maar allemaal in uh, STL-schelletjes eigenlijk, van 4 mm dik. Uh, dus dat is opnieuw interessanter als je ze wilt gaan frezen, frezen of in stukken wilt printen. Uh, om, uh, als je hier een materiaal creëert dat de dikte uh, als dikte de hoogte van je printer heeft, kunnen je dat gebruiken om je prints op te delen, ook in verschillende stukken. Uh, maar voor de rest wordt dan niet zoveel gebruikt, die 3D-slices. En uh, wat zit er wel nog in? Uh, folded panels. Dus als je ooit al met Pepakura zou gewerkt hebben, uh, dat is ook een, uh, de bekendste software daarvoor, om 3D-modellen om te zetten in uh, uh, uh, on uh, ontvouwbare templates. Uh, dus die gaat hier van de vorm die je hebt uh, ontvouwingen maken, um, met uh, ja, snijlijnen opnieuw en vouwlijnen. Dus die kan je dan achteraf, uh, als je dat in papier uitleest en je uh, vouwlijnen uh, graveert bijvoorbeeld, of als tippenlijnen uitleest, kan je dat in 3D opnieuw gaan samen puzzelen tot zoiets. Dat is wel complexer natuurlijk en hier kan je ook wel nog wat dingen aanpassen. Um, uh, op dezelfde manier als dat je die dowels kon gebruiken bijvoorbeeld. Uh, je kan ervoor kiezen om hier ja, meer of minder vlakken te gebruiken. Uh, hoe meer dat je er gaat gebruiken, hoe meer dat je ontwerp, uh, ja, hoe preciezer dat gaat zijn. Uh, maar ja, hoe meer werk dat je ook gaat hebben natuurlijk, om alles mooi samen te krijgen. Uh, en hoe minder dat je er kiest, ja, hoe minder detail. Maar op een duur, ja, als je dat heel laag zet, gaat dat niet meer op neus neushoorn blijken. Opnieuw, hier, je hebt hier ook die rode stukken. Uh, wat zegt hij hier? Ja, stukken te groot zijn voor je materiaal. Uh, je kunt je stukken ook opdelen in uh, verschillende stukken. Dus je gaat die proberen om alles zoveel mogelijk samen te houden dat je één uh, heel grillige vorm hebt, uh, die je overal, uh, die je heel veel gaat moeten plooien. Uh, maar je kan ook zelf nog je stukken opdelen. Als je hier kiest voor Add or Remove seams, dan kan je overal waar dat hier een donkerblauw uh, lijn gaat tekenen, dat gaat een apart stuk worden of dat kan je gebruiken om een groter stuk uh, op te delen in kleinere stukken. Voilà. Dus nu heb je een aantal kleinere stukken, omdat ik dat groot stuk eh, nog op een aantal plaatsen heb doorgesneden. Uh, en dat kan het ook wat eenvoudiger maken. Uh, als je die vorm zou willen uitlezen, uit hout, dat kun je niet plooien natuurlijk, al hij heeft het toch niet op één lijn. Uh, dan zit je met een ander probleem natuurlijk, en dan moet je hier kiezen voor split panels. En dan gaat hij een hoop driehoekjes aanmaken, uh, die je dan achteraf ook wel weer kan samen puzzelen. En daar kan ik u nog een voorbeeld van tonen. Je hebt daar ook nog hier uw joint-type. Uh, standaard staat dat op diamond. Dat wil zeggen dat hij overal een hoekje, zo'n lijmklep eigenlijk, gaat dan, uh, genereren, zodat je die kan gebruiken. Je ziet hier, stuk 58 moet je hier aan stuk 41 verlijmen. En als je dan naar stuk 41 gaat zoeken, dan ga je zien dat daar ook een nummerke 58 op staat. Dus in principe heb je die assembly steps uh, uh, uh, niet nodig, ook hier. Um, maar ik ga die stukken jezelf wel uitleggen uh, hoe dat je dat het beste uh, kan doen. Voilà. En dan heb je ook nog, uh, die perforate gaat je, uh, je plooilijnen uh, eigenlijk omzetten in, in stippenlijnen. Je hebt hier een hoop verschillende methodes uh, van verbindingen. Uh, dus die in diamond is, zijn die, die lijnkleppen, je hebt er nog, nog andere ook met puzzelstukken die in elkaar haken. Um, Laced gaat een hoop gaatjespatroon genereren langs uh, de zijkanten van je stukken, zodat je ze met een, uh, een touw of, of met tie-rips bijvoorbeeld terug aan elkaar kan hangen. Uh, en daar kan je dan ook de instellingen van aanpassen. Dus dat is ook opnieuw iets dat je kan kiezen uh, voor die verbindingen. Je kan daar je eigen verbinding aanmaken met je eigen parameters. Uh, welke afmetingen dat die tanden of die diameters van die gaatjes moeten zijn, om dat allemaal terug aan elkaar te hangen. Uh, en ik zal u nog een voorbeeld tonen van iets dat ik op deze manier gemaakt heb, hè, om uh, af te sluiten. Ik denk niet dat ik direct nog iets moet uh, aanhalen, nee, ik heb alles wat ik wou zeggen vernoemd. Um, en dat is die, een, uh, ik heb ooit een keer een, een grote uh, Pokémon gemaakt, ik kan u daar straks ook het filmpje van laten zien. Dus dat is het model daarvan en dat is zo'n een, een low-poly model, dus dat heeft al een hoop uh, uh, ja. uh, platte vlakken. Dus je kunt met die methode al die vlakken opdelen in aparte stukken, wat ik ook gedaan heb. Um, dus dat heeft hier wel wat tijd gekost om hier al de juiste uh, plooilijnen te kiezen om mijn stukken uh, op te delen. En je ziet ook dat ik hier uh, 218 stukken heb, dus dat is redelijk wat. Um, en er zitten er ook een aantal in met fouten, hè. dus ik ga die een hoop stukken genereren. Ik heb overal langs mijn rand die gaatjes laten genereren en dan met een hoop uh, uh, en spanbandjes, dat terug uh, samen uh, gangen, hè. En het voordeel van deze methode is ook, elk stuk is genummerd. Maar je kan dat volledig in elkaar zetten, zodat je nummers aan de binnenkant van je ontwerp zitten. Dus als alles klaar is, zie je enkel de mooi afgewerkte buitenkant. En staan al je cijfers aan de binnenkant. Dan heb je daar geen, geen last van. En ik zal nog kort, de video staat hier ook in, in de fantastische presentatie. En daar overlopen ik eigenlijk volledig. Ik ben begonnen met dat model dat ik ook online heb gevonden. Dus je hebt online een hoop... Uh, Bibliotheken. Dit stond op Thingiverse, waar je 3D-modellen kan vinden. Dus als je zelf niks kan 3D tekenen, kan je zelf gewoon modellen online vinden en die hierin gooien. Je hoeft dat niet met Fusion gemaakt te hebben. Ziet, dat programma heette toen nog 123D-Make. Uh, dat is ondertussen van, uh, van naam veranderd, maar het is eigenlijk nog exact hetzelfde programma. Ik heb daar de grootte ingesteld. Uh, je ziet, standaard was het een, een hoogte van 17 centimeter. Ik heb hem 170 centimeter hoog gemaakt, dus niet een keer zo groot. En dan die volledige opdeling van gemaakt, dat ik u net getoond heb. En als dat klaar is, je ziet hier bij een aantal stukken ook al die rode uh, dingen staan, omdat hij bij een aantal stukken gaat proberen gaten te genereren. Uh, wacht, waar zat dat hier? Gaten te genereren die buiten, uh, buiten je object vallen. Kijk, als die te dicht bij een plooilijn staan dan uh, gaat hij proberen naar buiten te duwen en genereert dat wat foutjes. Dus dat kan je in Inkscape er dan ook weer uithalen uh, en je platen allemaal uh, gaan uh, rangschikken. Dat is het meeste werk hè, eigenlijk, het goed zetten in Inkscape. En dan is het een hoop laserwerk natuurlijk. Dat heeft toch een paar uur uh, lasertijd gekost. En tot slot uh, natuurlijk ook een paar uur puzzelwerk. Je ziet hier op de video, de groene Bulbasaur staat hier uh, op tafel momenteel. Dus die is geprint, 20 centimeter hoog ongeveer, uh, en heeft denk ik meer dan 24 uur geduurd om te printen zo groot. Uh, en het laseren plus puzzelen samen was iets van 14 uur. Dus je hebt hem sneller 10 uh, uh, keer zo groot gemaakt, uh, levensgroot, uh, als dat je hem zou 3D-print hebben. Uh, eigenlijk. Voilà, dat is met licht in en uiteindelijk uh, gaat hij hem hier nog zien, in zijn geheel, voilà, dat is in de Pieter van Aalst galerij dat dat toen te zien was. Ondertussen is hij al opgedeeld in stukken en volledig geautomatiseerd ook, dus hij kan al rondrijden. <laughs> um, Voilà, om je maar te laten zien dat je er ook heel grote dingen mee kunt maken en vaak ook veel sneller dan dat je ze zou kunnen uh, printen. Ik ga je rap nog een keer kijken of er nog iets van uh, vragen is doorgekomen. Ik zie het niet direct. Dus dan denk ik dat we hier voorlopig kunnen uh, afronden. Moesten er nog vragen zijn, dan kan je ze altijd nog sturen en dan beantwoord ik ze achteraf wel. En dan uh, spreken we terug af, volgende week, eh, waar dat ik jullie ga leren hoe dat je in Fusion kan ontwerpen maken die parametrisch aanpasbaar zijn, ook om uh, makkelijker te kunnen uitlezen. Dus dat is een beetje, het gaat een beetje hier naartoe, maar je vertrekt niet van een 3D-model dat je opdeelt. Uh, je gaat een hoop uh, parameters kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat als je dikker of dunner materiaal hebt, dat je iets in 3D kan tekenen in Fusion, dat je dat kan uh, makkelijk naar de laser sturen en dat je dat... Ja, achteraf weer kan uh, samenzetten op een intelligente uh, of een slimme manier. Voilà, ik hoop dat jullie het uh, leerrijk vonden. Ik ga nog een laatste keer piepen. Nee, ik zie niet direct nog vragen binnenkomen. Dus. Dan zien we jullie volgende week opnieuw.